Als je als volwassene alleen komt te staan, is het fijn om wat opvulling te zoeken. En de band die sommige mensen met hun dieren kunnen hebben, kan soms net zo intens zijn als die van een ouder en een kind. Mevrouw de van der Groenberg vertelt een verhaal over een wel hele bijzondere levenspartner. Ja, dat, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, ja, natuurlijk in de eerste plaats ook gewoon vanwege het beest zelf. En, en het karakter, het, het, het uiterlijk. Ze hebben een ontzettend leuk uiterlijk met die toeter. En, en schrandere oogjes. En zijn ook inderdaad heel erg slim. Maar hoe is dit zo gekomen? Bedoeling? Ja, dat is eigenlijk, laat ik het zo natuurlijk in de eerste plaats de liefde voor het varken. Maar ook uh, in dit huis woonden wij natuurlijk uh, ooit met veel mensen. Ja. Het is het huis van mijn grootouders nog. en Die mensen zijn de deur uitgegaan, overleden of wat dan ook. Dus op een gegeven moment kwam ik hier alleen te zitten. Ik erfde dit huis ook. En ja, toen was het toch denk ik die leegte... Die ben ik toch gaan opvullen. Ja, en dat, toen dacht u meteen, dat doe ik met varkentjes. Ja, het begon, ik weet nog goed, het begon met die stoel. Met ja? dat grote varken daar. <laughs> Want dat was de stoel van mijn moeder. Maar die lege stoel, die moest weg. Zo begon het eigenlijk. En uh, hoeveel varkentjes heeft u hier, denkt u? Ongeveer? Nou, als ik het zo van het hele huis, hè, wat hier staat, inschat, dan denk ik toch wel dat het uh, op meer dan 2000, hoor, een paar ja. duizend uh, exemplaren en dan ja, op de trappen hier en daar zwerft er nog wat, zweeft er nog wat en uh, verloren in andere kamers. Maar ik denk hier en, en in die slaapkamer dat dat het meeste is, geconcentreerd bij elkaar. Maar u schrijft ook gedichten voor varkens? Ja, ik, uh, ik probeer mijn gevoelens over varkens ook wel in gedichten uh, vast te leggen. Ja, doet u er en... eens eentje? Ja, ja. Hoe heet dit wat u gaat doen? Wat ik nu ga uh, voorlezen is het gedicht Zwijnenpijn. Zwijnenpijn. Is het echt? Is het echt? Is het echt? Is het varken echt zo vreselijk slecht? Vanwaar dan die lieve bruine ogen? Die neus in de vorm van een hart? Die oren als vlindervleugels gebogen? En die uitdrukking van stille smart. Zo. En dan zijn we hier gekomen bij een portretje van Babs. En ja. Babs ja? Ja, dat is echt uh, mijn oogappeltje. Dat is uh, het leukste varkentje van de hele wereld. U ja, gaat er helemaal van stralen. Ja, ja dat, dat is echt... Ik wist niet dat, dat je zoveel van een dier kon houden. Is ook heel lief op de kinderboerderij. Ja, wat, want uh, daar gaan we nog naartoe. Daar gaan we naartoe. Ik wou straks uh, Babs graag uh, voorstellen. Ja. Zoals ze nu is, ze is hier wat jonger, ze is nu weer wat ouder geworden, maar het is een varkentje van, uh, van een hele mooie kindermoederij in Loosduinen, waar ik ook voor de varkens zorg als hobby. Mevrouw van der Koorbe, hier, hier zit Babs? Uh, hier zit Babs, ja. ja. ja. Hallo, dag meisjes. Dag lieve meisjes. Hoi, dat had je niet gedacht hè? Ah. Goed zo. Had je niet gedacht, hè? Hoi. Dag. Dag meisje. Dag bed. Dag Bob. Dag liefje Ja. Dag. Neem. Zijn ze nou blij u te zien? Ja. Je merkt aan die geluidjes ook een beetje, o -o, een beetje stotende geluidjes dat ze heel verrast zijn. Heel blij, hè? Ja. Dag meisjes. Ja. Ja. Ja. Bob, krijg ik van jou een kusje? Ja. Kijk, kus ja, ja, ja kusje van jou, hè? Ja. Ja. Goed zo. Goed zo. Ja, ze geeft, u, uh, ze geeft u echt kusjes? Ja, ze doet het niet vaak hoor. Ze is niet uh, royaal met haar kusjes, maar je krijgt wel eens een kusje van. Ja, ze is in een vrolijke bui. Ja, ja ze is heel in een prettige bui. Ja hoor, ja, ja, dat gaat goed. Maar u zei het zelf ook eigenlijk al, het is ook een beetje een, een vervanging voor u dit. Ja, het is echt, uh, dat merkte ik eigenlijk pas uh, gaandeweg. Ik denk, ja, ze neemt gewoon de plaats in van een kind. Uh, ik, ik weet wel dat ze bij mij ook echt, zeg maar, mijn hart heeft geopend. Ik heb ja? vroeger ja, vaak toch ook door het leven dat je een beetje op slot gaat zitten. Hè, maar door, door met zo'n beestje om te gaan, ja, dan voel je dat je weer open gaat staan. Er gaat iets stromen door je heen, iets warms. Ik weet ook, ik kan het niet verklaren. Maar, maar het doet u het goed? Is, het doet me heel erg goed, ja. ja.